Oh, dat er geen lavendel? Als je dus die, uh, die plantjes erin zet, dan komen er allerlei insecten op af. Hey, bijvoorbeeld bijen en vlinders. Die insecten, als je dus veel insecten hebt, komen er ook weer vogels. Want die vogels die eten insecten. En op die manier uh, hou je dus de kringloop hou je in stand. Tot hoeveel liter regenwater per vierkante meter kan een groen dak opvangen? 40. Het is 100 liter. Voor iedereen is er, er zo'n tasje. En wat zit daarin, want dat is natuurlijk altijd heel belangrijk. Zal ik hem omdoen? Ja, is goed. Zo. Hallo Laaglanders. Ja.